Welkom bij een top 8 vakanties van de familie Romein. Wij hebben 8 vakanties voor jullie op een rij gezet die wij als leukste vakantie hebben ervaren. Misschien kunnen jullie met deze tips nog ideeën opdoen voor een eigen vakantie. Nou, kijken jullie mee? We gaan naar de nummer 8. En op nummer 8 staat De Fusical. De Fusical is een camping in Luxemburg. Deze camping krijgt een plaats 8 op ons lijstje omdat wij deze vakantie als een van de mindere vakanties beschouwen. De caravans van de firma Vacansolei staan erg dicht op elkaar gepositioneerd en staan ook nog eens ver van de bewoonde campingwereld af. We moesten elke keer weer met de kinderwagen door een tunnel die niet goed bereikbaar was. De warmte zou ook wel mee hebben gespeeld hoor. De faciliteiten op de camping waren zelf wel heel erg top. Er reed een tractor rond en aan het einde van elke rit hielden de bestuurders een gevecht wie de snelste tractorchauffeur is. Als we jullie een vakantie op deze camping willen aanraden, moeten jullie deze wel boeken via de website van de Fusikel. Dan kom je op het hoofdterrein te staan waar de meeste faciliteiten zijn. Op nummer 7, Center Park Zandvoort. Dit park is van alle gemakken voorzien. Een winkelcentrum, een mooi zwembad. Alle faciliteiten die je van een Center Parks mag verwachten zijn aanwezig. We hebben heerlijk genoten in het huisje waarin wij zaten en hebben gesmuld van de appeltaart die we in het marketroom hebben gegeten. Ook hebben wij de omgeving bekeken en zijn we naar het Juttersmuseum geweest. Deze vakantie staat op nummer 7 omdat het terrein van het vakantiepark best heuvelig is. Je moet dus echt ervan houden om een heuvelig tuingebied te belopen. Verder is het een ontzettend leuk park met leuke faciliteiten. Op nummer 6, <laughs> je hoort me al lachen, ja, wat zou er toch op nummer 6 staan? Camping de Achtertuin! Een leuk grapje tussendoor. Op nummer 6 een hele kleine camping die je het hele jaar gratis kan bezoeken. Camping de achtertuin. Zet je tentje op in de achtertuin en je hebt je eigen eenpersoonscamping. Op nummer 5, Landgoed het Ginkelduin. Een heerlijke rustige vakantie met de kinderen beleven doe je op Landgoed het Ginkelduin van Molenkaten in Scherpenzeel. Deze hebben ook verschillende faciliteiten en activiteiten waar je aan mee kan doen. En voor de ouders en oppas en oma en opa's is ook gedacht. Je kan hier heerlijk genieten op het terras bij het pannenkoekenhuis. De natuur in de omgeving is supergroen en makkelijk bereikbaar. Vanuit het park loop je zo het bos in. Dit vakantiepark staat op nummer 5 omdat het hier ontzettend genieten was. Gewoon een heel lekker en leuk park. Dan gaan we naar de nummer 4, Landal Rabbit Hill. Landal Rabbit Hill. Hier zijn we super vaak geweest en het blijft elke keer weer een groot feest om aan te komen bij Bollo de Beer. De kinderen krijgen hier volop entertainment. Tijdens deze vakanties kunnen we hier ongestoord altijd leuke dingen doen. Zo wandelen we hier graag in het bos en geocachen we raak. Daarom is dit park op nummer 4 gezet. In de omgeving vind je Amersfoort, Stroel, Garderen, Apeldoorn en andere Veluwse dorpen en steden. Rabbit Hill, een park voor jong en oud. Op nummer 3 Centerparks Heugden. Dit park is gewoon ontzettend leuk omdat het de al inclusief ervaring biedt. Eigenlijk hoef je het park bijna niet af. Je hebt hier een winkelcentrum met leuke winkels, een supermarkt, een prachtig zwembad, een snackbar en nog veel meer. Ook kan je hier de receptie vinden en kan je genieten in de restaurants. Buiten zijn er ook ontzettend veel activiteiten te ondernemen voor jong en oud. En bij de Kids Club is er altijd wat te doen. Tijdens deze vakantie bezochten wij ook Plopsaland Koevorden, waar we een dag heerlijk gespeeld en gefeest hebben. Op nummer 3 dit park dus. Op nummer 2 Efteling Bosrijk. Op nummer 2 is een droom die elk jaar voor ons uitkomt. De Sprookjes van de Efteling. We proberen elk jaar weer een weekend te overnachten in een van de prachtige parken van de Efteling. We hebben als laatste Efteling Bosrijk bezocht en hebben daar prins heerlijk overnacht. In een prachtige kamer in een heus kasteel. En de kinderen hadden de tijd van hun leven. Barry als lief klein babytje en Brian als een eigenwijze peuter in vele attracties. Efteling Bosrijk is voor ons nummer 2. En op nummer 1, ja, welk park zou er toch op nummer 1 staan? Mag ik tromgeroffel? RCN de Vlaasbloem De eerste vakantie van papa en mama was op RCN de Vlaasbloem. Hier stonden zij met een tweepersoons tent en kookten en leefden buiten de tent. Een eerste vakantie samen die geslaagd is dus. Die doen we later nog eens over, maar dan met twee kinderen. En dat hebben we vaker gedaan. Nog veel vaker bezochten wij deze camping en zelfs als we er niet sliepen reden wij er gewoon even heen. Je kan wel begrijpen wat deze camping voor ons betekent. Brian en Berber genieten volop van deze camping en ze zijn dol op Alex en Sammy. Leuk dat je hebt gekeken naar de top 8 vakanties van de familie Romein. Blijf vooral op deze pagina in houden, ons kanaal van de familie Romein. Geef even beneden een leuk duimpje omhoog. Druk even op abonneren en klik even op dat belletje aan. Dan ben je op de hoogte wanneer wij een nieuwe video uploaden.